Dag allemaal, mijn naam is Femke Halvinga. Ik ben 145 plus IQ-expert en op dit moment aan het promoveren op het gebied van werk en hoogbegaafdheid. Op het congres van Novelo wil ik het heel graag met jullie hebben over het floreren van hoogbegaafde en hyperhoogbegaafde. Want ondanks heel veel talent is het helaas nog steeds niet normaal dat zij altijd ook tot hun recht komen in wat ze doen. Tijdens de sessie wil ik heel graag met jullie kijken naar een stuk theorie. Dus wat weten we al vanuit het onderzoek dat er is en waar ik mee bezig ben en hoe kunnen we dat dan toepassen in de praktijk? We gaan kijken naar kinderen, naar jongeren en uiteindelijk natuurlijk ook naar het pad naar volwassenheid. Zodat we kunnen kijken hoe we ze kunnen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. En daarmee bedoel ik niet dat ze allemaal onderzoeker moeten worden of een fantastische hoogdravende baan moeten hebben. Maar dat ze goed in hun vel zitten en dat ze kunnen doen waar ze plezier in hebben. En wat ze kunnen doen en hoe ze daar kunnen komen, wat die toptalenten nodig hebben aan begeleiding, daar gaan we samen naar kijken tijdens het Novilo-Congres. Ik hoop je daar te zien en zie er naar uit om met jullie samen te werken. Dag!